Door sport heb ik geleerd om altijd positief te blijven en door te zetten in moeilijke tijden, ook als het gewoon even niet wil. Waar ik achter ben gekomen in mijn leven is dat je zoveel meer kunt dan je zelf denkt. Als het niet linksom kan, dan kan het wel rechtsom. Met de sport ben mij weer opgestaan en sterk geworden, en positiever om leven door te gaan. Het is gewoon heel goed voor je lichaam en ook geest. Maar je wereld verruimt er ook in. Papijn en Julius die willen alles winnen en het moet altijd maar beter. Maar Bodie vindt het gewoon heerlijk als hij naar voetbal van. Ja, sport is prachtig. Het is emotie en ik kan er alles in stoppen, al mijn energie. Topsport heeft mij uh, meer zelfverzekerd gemaakt. En ook zeker over mijn eigen lichaam. De energie zorgt er warm van. Ze komt even tot haarzelf. Ik groen iedereen sport aan plezier. En je kunt er meer dan je denkt.